Ja, ik heb een hele hoop onzin gehoord in het betoog van mevrouw Ouwehand zojuist. Bijvoorbeeld, en ik pak de koe gelijk maar even bij de horens, door te suggereren dat een boer s ochtends vroeg een keer door de stal loopt om kadavers op te pikken, een kippenboer. Dat is gewoon volstrekt niet waar. Een kippenboer, een pluimveerhouder, die loopt meerdere malen per dag door zijn stal. Terwijl wij al lang op één oor liggen, s'nachts gaat hij nog een rondje maken, meerdere keren per dag, niet één keer per dag, om de kadavers op te pakken. Ik vind het heel kwalijk hoor, dat dat hier zo neergezet wordt, want dat geeft wel een beeld naar buiten toe, naar burgers in Nederland, alsof boeren inderdaad dierenbeulen zijn. Het woord wordt niet in de mond genomen, maar tussen de regels door lijkt het wel zo. Dus daar wil, ik, uh, daar, wil, daar wil ik sowieso graag een punt ja. van maken. Maar dan ja, ben ik dus dat bij de. Ja, Wacht ook... heel even. Ja? Eerst even ja. een reactie daarop. Ja, ja. Want... ja, ik denk dat het lastig is om koeien bij de horens te pakken in Nederland, want uh, die hebben ze niet. Um, maar ik denk dat mevrouw Van der Plas uh, uh, dan ook moet reageren op het eenvoudige gegeven dat dieren in de Nederlandse veehouderij, dat 30 miljoen dieren niet levend die stal uitkomen. En dan wil ik heel graag van mevrouw Van der Plas horen hoe zij denkt dat er aan toe gaat. Wordt er individueel voor een kip gezorgd? Of staat er gewoon een vuilnisbak waar de dode dieren in terechtkomen? Zonder individuele zorg te hebben gehad. Dat is toch de realiteit? Dank u wel. Ja. Mevrouw Van der Plas weer. Nou, die vraag mag mevrouw Ouwehand mij straks stellen in een interruptie. Want volgens mij interrupeer ik mevrouw Ouwehand en dan is het altijd een heel aardig kunstje om dan ineens de vraag om te draaien. Maar stel mij die vraag vooral straks, dan zal ik daar antwoord op geven. Kijk, mevrouw, mevrouw Ouwehand, die heeft het de hele tijd over veeboeren en veeboeren, ja die hè, verdienen nu op dit moment helemaal geen geld. En, maar eigenlijk is dat wel een klein beetje... Misleiding hoor, vind ik. Want de Partij voor de Dieren wil gewoon af van alle veeboeren. Alles wat hier wordt gezegd over een beter verdienmodel, over reductie van de veestapel met zoveel procent. Dat is gewoon de Partij voor de Dieren. Want dan vraag ik me dus af, als we dan zeg maar straks, stel we hebben straks die transitie gemaakt hè, naar het model waarvan mevrouw Ouwehand nu zegt van, nou weet je, daar moeten we dan naartoe. Maar dan hebben we nog steeds vee in Nederland. En die dieren gaan nog steeds naar de slacht. Worden nog steeds doodgemaakt voor ons voedsel. En dat wil de Partij voor de Dieren niet. Maar stel, we zitten op dat punt. En we hebben die transitie gehad. Wat gaat de Partij voor de Dieren dan doen? Gaat de Partij voor de Dieren tegen haar achterban zeggen... Weet je, dit is het systeem wat we willen hebben. En die dieren mogen van ons lekker naar de slacht. Hè, zodat u uh, toch uh, vlees kan eten als u wilt. Of zegt de Partij voor de Dieren dan... Zo, dit hebben we mooi bereikt. Heel veel boeren die zijn nu verdwenen. En nu gaan we de volgende stap. Een vlataardige wereld. Vrouw. Of gaat u daar nu meteen naartoe? Want dat zou wel zo eerlijk zijn. Ja, voorzitter. Uh, ik wil eerst nog even terugkomen op die dode kippen. Want het is heel reëel. Er sterven in de Nederlandse stallen per jaar 30 miljoen dieren. En die hebben een lijdensweg gehad tot het moment dat ze stierven. We weten van bijvoorbeeld de vleeskuikens. Die, worden, die komen ergens uit het ei... Die worden in een stal gestort. En zes, zeven, acht weken later worden ze eruit gehaald. Ze leven al die tijd op dat strooisel op hun eigen uitwerpselen. We weten dat ze zo zijn doorgefokt. Dat veel van die dieren op een zeker moment niet eens meer goed kunnen staan. Niet goed bij het water, bij het voer kunnen komen. En dat veel van die dieren daar gewoon creperen, Dat geldt ook voor legkippen. Dus wat mijn pleidooi is... Vertel daar gewoon over. Dan weten we met elkaar waar we het over hebben. Oké, okay, dit is wat er met dieren gebeurt in de veehouderij en dan kunnen we met elkaar de vraag stellen vinden we dat acceptabel heeft u gezegd nee. ja en dan en dan de vraag, de vraag. Ja. kijk de partij voor de dieren gelooft dat de toekomst plantaardig is en gelukkig zien we ook dat dat niet een particuliere mening van de partij voor de dieren is maar dat daar heel veel onderzoek aan ten grondslag ligt neem alleen al de opgave om iedereen van gezond en duurzaam voedsel te voorzien. Ja, dat gaat niet als we kostbare landbouwgrond gebruiken om dierenvet te misten, in plaats van die grond te gebruiken om rechtstreeks daar gezonde gewassen te telen voor menselijke consumptie. De veehouderij is geen voedselproducent, maar een voedselverspiller. Dat is maar één van de factoren uh, waaruit blijkt dat we zullen moeten omschakelen. Dank. Ik heb al gewezen op de doorrekening van het allereerste burgerinitiatief dat de Tweede Kamer heeft behandeld in 2009, 2007 moet ik zeggen. 70% van de krimp van het aantal dieren is noodzakelijk. En daar hoort absoluut bij dat we veel minder... Uh, ...dierlijke producten gaan uh, consumeren. Ook dat staat in allemaal wetenschappelijke aanbevelingen. Dank u wel. Ik dat wil de hoort er allemaal bij en daar ja. stuurt de Partij voor de Dieren op. En wij zullen altijd, want mevrouw ja. Van der Plas vraagt... ...en wat gaat de Partij voor de Dieren dan doen? Wij zullen altijd blijven wijzen op uh, het lot van de dieren... ...en dat je jezelf heel goed, duurzaam en lekker en smakelijk... ...en gezond kan voeden zonder dieren te gebruiken. Ik wil u toch een beroep op u doen om weer ja. terug te gaan naar het wetsvoorstel wat er ligt, want hoe belangrijk en fundamenteel de discussie ook is, of doe het wat korter en krachtiger, want we hebben ook een wetsbehandeling die op de eh, ter behandeling staat. Mevrouw van der Plas, laatste vraag. Nou, het is natuurlijk aan de voorzitter uh, natuurlijk, uh, om gewoon uh, mensen die heel lange antwoorden of heel lange vragen stellen te onderbreken. Dat zeker. staat de voorzitter ja. uh, vrij. En u zag ook dat ik dat probeerde? Ja, <laughs> zeker. Dat is bij mevrouw Ouwehand. Dat is best wel lastig af en toe. Uh, weet ik uit ervaring. Je kent uh, een lastig mens. Dat weet ik uit ervaring ja. uh, met het debat met <laughs> haar. Maar het kan bijna niet anders dat we nu even afdwalen van uh, het wetsvoorstel. Omdat mevrouw Ouwehand hier een heel betoog houdt over dierenwelzijn en wat ook allemaal helemaal niets over het wetsvoorstel gaat. Dus ja, dan vind ik wel dat we daarop moeten kunnen rea reageren. Laat u zien dat het ook kort en krachtig is. Kort en krachtig. Is. Wil Partij voor de Dieren een einde aan de veehouderij in Nederland op termijn, op korte termijn het liefst? Ja of nee? Moet gewoon alle dieren Gewoon een hele veehouderij helemaal weg? Ook biologisch? Ook biologisch dynamisch? Mevrouw Alland. De Partij voor de Dieren wil... Een krimp van het aantal dieren in de veehouderij op korte termijn met 75 procent, en de partij voor de dieren zal blijven wijzen op de gezondheid en het donkende perspectief van een plantaardige toekomst. Dank u. U vervolgt uw betoog.